Pedotero ja, zit in de groep van hyaluronzuren, dat betekent dat zijn fillers. Uh, en daarmee kan je eigenlijk, vind ik, de belangrijkste indicatie is oppervlakkige rimpels mee behandelen. En ja, daar zijn er genoeg van in het lichaam. Ik vind het belangrijkste voordeel van Pelotero's is dat het heel goed oppervlakkig kan worden ingespoten zonder dat daar een Tindle effect wordt gedaan. Nou, tindeleffect effect is dat het een beetje blauwig kan worden. Dus het wordt heel mooi uh, oppervlakkig opgenomen. Wat is daar het grote voordeel van? Daarmee kan je heel goed oppervlakkige rimpeltjes goed behandelen of bijvoorbeeld littekentjes. Nou, welke zijn dat? De oppervlakkige, zijn de barcode, dat zijn de, deze... De kraaienpootjes, je kunt de voorhoofdlijnen, je kunt de je mee behandelen, alhoewel botox naar mijn idee beter voor is. Maar hier wordt soms wel het alternatief voor botox genoemd. Maar je kunt ook het decolleté en de horizontale halslijn behandelen. Dus het is een, voor een oppervlakkige rimpels, dus de fijne lijntjes vind ik het een uitstekend product.